Welkom bij de overweging, het paleis der spiegels. Is de werkelijkheid die we ervaren ook de werkelijkheid zo deze is? Of is het slechts onze perceptie van de werkelijkheid? En ervaren anderen een andere werkelijkheid? Is onze werkelijkheid hetzelfde als de waarheid als dat zo is? Hoe kan het dan dat twee mensen eenzelfde gebeurtenis op ieder een andere wijze ervaren? Ik start deze bespiegeling graag met een verhaal. Er was eens een reiziger die na een lange tocht een oude stad naderde. Hij vroeg de man die bij de poort zat. Hoe is het hier? Poortwachter vroeg. Hoe was het waar u vandaan komt? Och, het was een vreselijke plek, antwoordde de reiziger. De mensen waren onvriendelijk en probeerden altijd een slaatje uit elkaar te slaan. Er was geen werk en de vervuiling was verschrikkelijk. Het was echt heel erg. Nou, dat is zo'n beetje wat u hier ook zult aantreffen, zei de poortwachter. Hoofdschuddend en mopperend vervolgde de reiziger zijn reis. Een uur later kwam er iemand anders bij de poort en vroeg... Hoe is het hier? Hoe was het waar je vandaan komt? vroeg de poortwachter weer. Oh, dat was een heerlijke plek. Vriendelijke mensen, prachtige vergezichten, overvloedig en heerlijk eten en een rijke cultuur. Ik voelde me zeer gezegend toen ik daar woonde. Nou, dat is min of meer wat u hier ook zult aantreffen, antwoordde de poortwachter. En glim lachend liep de man door de poort zijn nieuwe woonplaats tegemoet. Dit verhaal laat zien dat we ervaren wat ons denkvermogen heeft voorbereid. Eerdere ervaringen en opgebouwde overtuigingen beïnvloeden de werkelijkheid die we waarnemen. Anders gezegd, de wereld doet zich aan ons voor zoals we verwachten dat deze zal zijn. Het is dus belangrijk dat we onszelf kennen... En niet voor niets stond op het orakel van Delphi, mens, ken u zelf. Hoe leren we onderscheid te maken tussen wat ons waarnemingsvermogen beïnvloedt en wat de objectieve werkelijkheid is? Als we dingen maar vaak genoeg horen, dan gaan we namelijk ook geloven dat ze zo zijn. De hele marketingformule is daarop gebaseerd en zoveel is daar niet voor nodig. Men heeft onderzocht dat als we iets circa 15 keer horen, dat we dat dan als voorwaar aannemen. En wat we voorwaar aannemen beïnvloedt ons waarnemingsvermogen. Dat waarnemingsvermogen is het filter als het ware, waardoor we de wereld binnenlaten. En we categoriseren dat wat binnenkomt, enerzijds als waar en anderzijds als onwaar en plaatsen ieder in het juiste vakje in ons brein. We laten ons misschien minder gemakkelijk beïnvloeden wanneer we ons realiseren dat het, dat het om marketing gaat en, dat, en wanneer we weten dat het doel de verkoop van producten is. Een ander terrein waarop we herhaaldelijk worden blootgesteld aan ideeën is natuurlijk tijdens de opvoeding. Als opgroeiend kind geloven de meesten van ons zonder veel twijfel dat wat papa en mama ons vertellen de waarheid is. En wanneer dit door andere leden uit de cultuur wordt herhaald, wordt ons beeld van de werkelijkheid bevestigd en bekrachtigd. Dat geldt voor onze eigen cultuur, maar natuurlijk ook voor de Chinese en de Noord-Koreaanse cultuur, evenals voor natuurvolkeren. Allemaal culturen die ver afstaan van onze leefwijze in het Westen. Zij scheppen een heel eigen werkelijkheid die voor hen net zo waar is als de onze voor ons. De hindoe tekst die ik had uitgekozen bij deze overweging, was best een moeilijke tekst en ik heb getwijfeld of ik deze zou gebruiken. Maar toch is die heel interessant. Er stond, zoals in een droom de kijk op de dingen die ontstaat, uit de indrukken van de wakende staat onduidelijk zijn, zo is ook het beeld van het zelf onduidelijk, in de wereld van de voorvaderen. Of het zo bedoeld is weet ik niet zeker, maar ik lees erin dat het beeld dat wij van onszelf hebben beïnvloed wordt door de wereld van onze voorouders. De wereld waarin we opgroeien en die al voor ons, bij onze geboorte, was voorbereid. En dat maakt het moeilijk ons tijdloze zelf te zien. De leden van de cultuur voeden de nieuwe en jonge leden zo op dat zij zich zoveel mogelijk voegen en aanpassen aan de reeds bestaande cultuur. Dit doen zij enerzijds onbewust, eenvoudig omdat het nu eenmaal deel uitmaakt van de cultuur, van hun beeld van hoe het hoort en wat het beste is. Daaronder ligt op onbewust niveau het streven om de veiligheid en het voortbestaan van de cultuur te beschermen. Doel van de opvoeding is dus vrijwel altijd het gehoorzamen aan de in de cultuur breed gedragen normen en waarden. Wanneer er een generatie op zou staan die zich niet laat conformeren, die niet gehoorzaamt aan de bestaande regels en wetten, dan zou er een revolutie plaatsvinden. En een verandering van cultuur kan ook ontstaan wanneer een sterke leider opstaat die zijn macht zou gebruiken om het hele volk zich te laten gehoorzamen aan een nieuwe set regels. Dit heeft de geschiedenis ook meermaals laten zien. Om ons diepere zelf te leren kennen, moeten we dus leren te onderscheiden wat ons vanuit de cultuur heeft gevormd en wat ons tijdloze zelf is. Ik herinner me, ik zal ergens half twintig zijn geweest, dat ik mijn moeder over iets in mijn leven vertelde, wat buiten haar goedkeuring viel. Denk wel aan je normen en waarden, drukte zij mij op het hart. En dat trof me als een flinke donderbui die de hemel klaart. Want op dat moment realiseerde ik me dat ze verwees naar de normen en waarden die mijn ouders mij hadden meegegeven, waarmee zij mij hadden opgevoed. Dat hoeven niet per se ook mijn normen en waarden te zijn. Ik realiseerde me dat ik de vrijheid had deze normen en waarden te onderzoeken en mijn eigen set normen en waarden op te bouwen. Die kunnen deels overeenstemmen met wat ik van huis uit heb meegekregen, maar mogen ook verschillen wanneer ik vanuit andere levenservaringen tot hernieuwde inzichten kom. Dat is de winst van het leven in een vrije samenleving zoals wij die hebben. Want waarom denken we wat we denken en waarom vinden we wat we vinden? Is dat omdat we dat ten diepste ervaren als waar of omdat het ons is verteld, omdat het ons is voorgespiegeld? Droom je leven niet, maar leef je droom, zei Mark Twain. Wees wakker, we hoeven niet als gehypnotiseerd de patronen van onze ouders te kopiëren. We kunnen ons naar eigen inzicht ontplooien. En dat is waardevol, omdat daarmee heel veel creatieve denkkracht vrijkomt. Er is ruimte voor de unieke talenten en ideeën van het individu. In meer collectivistische samenlevingen is die ruimte er minder of zelfs niet. Gehoorzaamheid aan de groep is dan een prominente eis. Deze wordt veelal door de staat versterkt of zelfs opgelegd. Er is dan sprake van volksopvoeding. Maar denk niet dat dit in onze westerse samenleving niet speelt. Op beleidsniveau wordt heel bewust gesproken over volksopvoeding. Dit werd ons geleerd tijdens mijn studie Pedagogiek. Een van de instrumenten voor opvoeding van de massa zijn onze Postbus 51-spotjes. Zo heeft het volk bijvoorbeeld netjes leren ritsen bij de invoegstroken van de snelweg. Een recenter voorbeeld hebben we gezien bij de coronamaatregelen. Via Postbus 51 spotjes, pictogrammen bij persconferenties, in supermarkten en op veel meer plekken in het dagelijkse leven, werden we gemanoeuvreerd van een individuele omgang met de situatie naar een collectieve gedragsverandering. Ook hier werden marketingstrategieën gebruikt. Wat we maar vaak genoeg horen, nemen we aan als de werkelijkheid en vormt zo de wijze waarop we de wereld waarnemen en beïnvloedt zo ons gedrag. Geoorloofd misschien bij het tijdelijk bestrijden van een crisissituatie ten behoeve van het algemeen welzijn. Onwenselijk wanneer het de mens voor langere tijd bij zijn innerlijk zelf en diepere drijfweren vandaan drijft. Wanneer het belang van het collectief wordt gesteld boven de diepere individuele verlangens tot zelfontplooiing, dan wordt de schoonheid van de ziel ontheiligd als het ware. En de indruk van het eeuwige, dat in ieder mens leeft, vertroebelt. Toen ik begin twintig was, woonde ik in een appartement in een streng gereformeerd dorp. Op weinig afstand van elkaar beierden iedere zondagmorgen een stuk of vier kerken om het hart. Op een zo'n ochtend besloot ik ook naar een van die kerken te gaan. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Er was een jonge dominee die heel beeldend het verschil tussen een mens en een engel uitlegde. Hij had daarvoor een kaars aangestoken. Die kaars symboliseerde God, zo zei hij. Toen pakte hij een spiegel. Dit is, zei hij, terwijl hij de spiegel in de lucht hield, een engel. Kijk maar, zonder enige filter of waas, weerspiegelt deze spiegel het licht van God. En hij liet zien hoe de spiegel het licht van de vlam weerkaatste. En dit, zei hij, is een mens en hij hield een schilderijtje op. Tenminste, zo leek het. Er waren allerlei kleuren te zien. Dit zijn onze ideeën, zei hij, de dingen die we geloven of waarmee we ons beter voor willen doen. Dit zijn onze houdingen, onze beschermingsmechanismen, de manieren waarop we onze onzekerheden of fouten willen verhullen. Ook niet onaardig, want ieder mens is interessant, maar het weerspiegelt niet meer het zuivere licht van God. Maar als we dit laagje een beetje wegkrabben, dan zien we daaronder weer een spiegel tevoorschijn komen. En hoe meer we onze houdingen en maniertjes los kunnen laten, hoe meer we het goddelijk licht kunnen weerspiegelen, zei de Dominee. Het idee is, zei het hindoe geschrift, dat wanneer het intellect helemaal zuiver is geworden, zoals een spiegel, er een helder beeld verschijnt van het zelf. Het zelf is dan dat goddelijk deel in ons dat zijn puurheid heeft behouden. Hasrat Ine het Gaan, de Sufi wijze, vertelt in het boek De Wereld van het Denken dat wat wij het eerst in het leven moeten zien te bereiken is ons hart te zuiveren van reflecties die ons hinderen op ons pad. Het is de bedoeling ons denkvermogen te maken als een schone lij, zei hij, zodat wij zelf weer meester worden van onze gedachten. Het gehele leven is volstrekte intelligentie. Het is een spiegelland waarin alles weer spiegeld wordt. Denken wij hier dieper over na, zegt de Ine het gaan, dan komen wij tot de conclusie dat wij in het daglicht onze ogen sluiten en slapen. We creëren dus onze eigen droomwereld door de gedachten en ideeën die we hebben over de wereld en die ons waarnemingsvermogen beïnvloeden, zoals in het verhaal van de reiziger bij de stad. Ik herinner me een man die tijdens een bijeenkomst vertelde over een opdracht of oefening die hij moest volbrengen tijdens zijn lidmaatschap aan een geheimgenootschap. Gewoonlijk wordt daar niet over gesproken, omdat er een geheimhoudingsplicht heerst. Toch vertelde hij heel openlijk over deze oefening. Hij werd een kamer ingeleid en mocht plaatsnemen op een stoel. Vervolgens werd hem verteld dat hij op het punt stond zijn grootste vijand te ontmoeten. De kamer was klein en er was niet veel te zien, behalve een gordijn. Achter dat gordijn zou de vijand zich bevinden. Hij vertelde dat hij zich behoorlijk ongemakkelijk voelde. Pas als hij er klaar voor was deze vijand te ontmoeten, zou de vijand getoond worden. Toen hij eenmaal zover was, gaf hij een knikje en werd het gordijn weggetrokken. En achter dat gordijn bevond zich een spiegel. Stel je eens voor dat jij zelf daar zou zitten. Vlak voordat je oog in oog zou komen te staan met je grootste vijand, het gordijn wordt weggetrokken en daar zie je. Jij bent zelf je grootste vijand. En dat klopt. We zitten onszelf vaak in de weg. Met ons zelfbeeld en de dingen die we geloven over onszelf, brengen we onszelf in conflict met de wereld. We moeten onze eigen innerlijke oorlog zien te beëindigen, zei Carl Jung. En dat kunnen we doen door onze denkwereld te trainen in concentratie, wat is het boeddhistisch geschrift. Want een verstrooide denkwereld is een troebele denkwereld, stond er. Overspoeld met zorgen en ongerustheid. Constant ten prooi aan ontheiliging ziet het zaken in delen, verstoord door de rimpelingen, van willekeurige gedachten. Maar de geconcentreerde denkwereld geeft een betrouwbare reflectie, zoals een meer dat niet verstoord raakt door een bries. Het spiegelt precies op die wijze zoals het ook daadwerkelijk is. Deze vrijheid van afleiding brengt zachtheid en sereniteit en maakt de geest tot een geschikt instrument voor inspiratie, al dus de boeddhistische leer. Deze inspiratie wordt in het christelijk geschrift de boodschap genoemd en aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden, zei Jacobus. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebben ook doen, want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt.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 maakt dat we ook voorbij de beperkingen van een ieders persoonlijkheid kunnen leren kijken. We kunnen dan de spiegels daaronder zien. Onder de buitenkant van de mensen zijn dan de spiegels zichtbaar die het goddelijk licht weerkaatsen. De wereld kan dan een spiegelpaleis zijn waarin het goddelijk licht van de ene spiegel weerkaatst wordt in de andere spiegel. Dat wij dit nog niet kunnen zien, zegt het Gaan in het boek van de Wereld van het Denken, betekent niet dat wij het niet kunnen zien. Het betekent alleen dat onze ogen er nog niet voor zijn geopend. Geef Heer, zegt Zarathustra, dat mijn woorden, gedachten en daden in overeenstemming zijn met de kosmische orde, opdat de hemelse welgezindheid zich kan spiegelen, in mijn bewustzijn. Dit is voor ons voldoende, zegt Ineet Gaan, om die diepste en enige waarheid der gehele schepping te verstaan, namelijk dat de bron, het doel en het leven één zijn en dat de veelheid slecht zijn bedekking is. Slechts in de wereld van Brahmaan is het beeld heel duidelijk te onderscheiden, zei het hindoe geschrift. Zo duidelijk als in het geval van schaduw en licht. En dat is waar ik mee wil afsluiten vandaag. Laten we waakzaam zijn, ook in onze tijd, juist in deze tijd. Op het onderscheid tussen de bedekking op de spiegel en de spiegel zelf. Op dat wat ons waarnemingsvermogen van de werkelijkheid beïnvloedt en dat wat de tijdloze waarheid ons leert. Wanneer we dan kijken in de spiegel en onszelf zien, kunnen we kijken voorbij de bedekking. Voorbij de bedekking die onze vijand kan zijn, zoals we zagen vandaag. Omdat de bedekking het beeld van ons tijdloze zelf overschaduwt. Maar laten we leren kijken naar de spiegel in de spiegel. Wanneer ons denkvermogen tot rust komt, middels meditatie en gerichte aandacht. Laten we kijken naar onszelf in de spiegel als onze beste vriend of vriendin. Of met de woorden van Charlie Chaplin. Als je de maan ziet, zie je de schoonheid van God. Als je de zon ziet, zie je de kracht van God. En als je naar jezelf in de spiegel kijkt, zie je Gods beste schepping. Vertrouw daarop. Wij zijn allen bezoekers aan deze plaats in deze tijd. We zijn voorbijgangers, al dus een Australische wijsheid van de Aboriginals. Ons doel is om te observeren, te leren, te groeien en lief te hebben. Daarna keren we terug naar huis. En intussen kunnen we streven te leven naar de gebedsregel van de Soefi-wijze Inayat gaan. Laat dan ons hart het goddelijk licht weerspiegelen, zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt.